Een samenleving waarin iedereen, ook mensen met een arbeidsbeperking, een fijne werkplek heeft. Hoe bereiken we dat eigenlijk? Sociaal ondernemer Loes van Echtwaar geeft ons een inkijkje in hoe zij dat voor zich ziet in de toekomst. Ik ben Loes van der Heijden en we zijn bij Echtwaar. En Echtwaar is een werkplaats voor mensen met een arbeidsbeperking. En met deze mensen die allemaal best wel wat kunnen, maken wij mooie spullen. Keramiekspullen en textielspullen. Het is belangrijk wat we hier doen omdat iedereen een bij kan dragen aan de maatschappij. Het gaat over inclusie. Mensen moeten niet buitengesloten worden omdat ze iets niet kunnen. Mensen moeten juist ingesloten worden omdat ze wel kunnen. De, de, de grootste uitdagingen liggen in uh, het vinden van deze mensen die best wel achter die geraniums vandaan mogen komen. Want soms zijn ze niet zo zichtbaar. Maar nou, Wat ik zie is dat er duidelijk een verandering gaande is. Het hele sociale aspect van de samenleving wordt groter. Die kleine sociale ondernemingen, die passen zich makkelijk aan aan de veranderingen die bezig zijn in de maatschappij. Het is meer sociaal, niet alleen met grote geld, dat soort uh, uh, dingen. Die grotere bedrijven, die veel minder flexibel zijn en nog wel heel veel met heel veel geld bezig zijn, <laughs> die kunnen hun bestellingen of hun opdrachten of bij die kleintjes uitzetten, waardoor ze die gaande houden, zelf niet heel veel overhoop hoeven te halen, uh, maar daardoor wel een bijdrage leveren aan die kentering. Wij hebben gedacht, het kan anders, daarom zijn we met Echt Waar gestart. En het blijkt anders te kunnen. Eén stap naar rechts of een stap naar links of weet ik veel, doe iets. Maar niet maar denken dat dingen zijn zoals ze zijn. Want heel vaak is dat niet zo. Onze bijdrage is een druppel, maar nogmaals, vele druppels kunnen best wel een plasje worden.